Hoi! Leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Vandaag doen we iets nieuws, namelijk een videobespreking. Die deed ik eigenlijk op een andere plek, maar ik heb besloten deze voortaan op dit kanaal te doen. Dus uh, we gaan de Ghostbusters bespreken. Voor de iets oudere kijkers, jullie hebben hem vast wel herkend. hè? dat was een stukje Ghostbusters ik doe namelijk vanaf deze uh, week ook filmbesprekingen op dit kanaal en uh, dit, dit is de eerste ik uh, ben vorige week samen met uh, Dennis naar uh, Pathé geweest in uh, Eindhoven Daar hebben we Ghostbusters Afterlife gezien in uh, 4DX en het was echt een feest van herkenning uh, vroeger toen ik uh, nog op de basisschool zat, toen, uh, uh, begin jaren 80, halfwege jaren 80, 84, 85 80, volgens mij. Eerste Ghostbusters, super, ik was er helemaal fan van, super, uh, super spannend vond ik dat. Ik kon zelfs het logo, kon ik, uh, dat spookje met dat uh, stopbord, ik zal hem even in beeld zetten. Kon ik uh, blind natekenen, zo, uh, zo fan was ik. Um, Ray Parker Jr. natuurlijk. He. In you call? Het plot. Wanneer um, uh, Kelly de, uh, met haar twee kinderen verhuizen naar uh, een klein dorpje in Oklahoma, ontdekken ze al vrij vlug tot er een connectie is tussen hun familie en een originele Ghostbuster uit de jaren 80. Kelly heeft geldproblemen, wordt uit haar huis gezet en uh, uh, haar vader is overleden. Uh, ze erft het huis en uh, maar in plaats van een mooi leuk uh, huisje uh, treffen ze eigenlijk een, een, een heel akelig uh, spookhuis aan in de middel of nowhere. Tijdens hun verblijf in dat uh, spookhuis zeg maar uh, Gebeurde steeds meer rare dingen. You're saying he left us nothing? Well, I wouldn't say nothing. Ze ontdekken in de schuur ook steeds meer uh, vreemde voorwerpen. Als je de oude film kent, dan uh, herken je ze gelijk. De dochter van Kelly, de, de kleindochter van de originele Ghostbuster, dus die. Uh, die neemt het foto en uh, zet een actie op touw om uh, het dorp, of eigenlijk de wereld, te gaan redden. Go, go, go! Ik zal verder niet te veel verklappen. Echt gaan kijken, superleuk film. Oh ja, wij hadden de film in 4DX en dat is uh, erg leuk, erg uh, leuke toevoeging op, het, uh, op de filmbeleving. Ik persoonlijk vind het één, twee keer per jaar eigenlijk wel prima. Uh, ik, ik zit eigenlijk, ik ben een beetje ouderwets ik zit eigenlijk liever gewoon uh, zonder 3D-beeld in een gewone, uh, liefst grote stoel uh, film te kijken, maar uh, het 4D-X-verhaal uh, uh, voegt al wat, wat leuke dingen toe. Het, het, de, de schrikmomentjes die erin zitten, die, uh, die, die, die zijn extra, uh, wat extra aangezet, hè? de stoel die uh, die, die springt een beetje mee, de, de, de flitslampen aan de, aan de zijkant aan de muur. De stoel beweegt van links, rechts, voor, achter, boven en beneden. Uh, er komen wat windvlaagjes langs je, je hoofd af, hè? Uh, in sommige gevallen. Het, het, het kan waaien in de zaal. Um, er komt rook in de zaal. Dat is gewoon de, ja, een extra leuke ervaring. Absoluut, Cinema Experience 4DX. Op een gegeven moment een erg heftige achtervolgingsscène. ik, had ik iets van nou, mag wel iets minder. Ik word, ik word bijna misselijk, maar uh, dat is de leeftijd, denk ik. Maar, uh, maar erg, uh, erg leuke ervaring. Dus allemaal al een dikke aanrader. Ghostbusters Afterlife is een erg leuke film. Ik geef hem een dikke nee. En die geef ik niet weg. Bedankt voor het kijken, wil je meer uh, uh, filmreviews zien, wil je wat tech-updates zien, wil je een boxing zien, ik, ik doe werkelijk van alles. Abonneer je op dit kanaal en vergeet niet te liken. Ghostbusters. We're ready to believe you. We're closed.